Roveré is het Italiaanse woord voor eik, maar ook een collectie halfmassieve parketvloeren die uiterst stabiel zijn en geschikt voor alle nieuwbouw- en renovatietoepassingen. Roveré is een budgetvriendelijke optie, omdat deze eikenhouten parketvloeren met een totale dikte van 14 mm net 1 mm dunner zijn dan standaard meerlaagse vloeren. Die hebben immers een toplaag van 4 mm dik. Toch is er producttechnisch geen enkel verschil tussen Rovere vloeren en standaard meerlaagse vloeren. Ook qua comfort en levensduur doet deze parketcollectie het voortreffelijk. De Eiken Rovere vloeren zijn hier in verschillende afwerkingen en sorteringen naar ieders smaak. Deze roverie bijvoorbeeld is een vloer met een pure-classificatie. Dat betekent dat het eikenhout dat voor de toplaag gebruikt werd, quasi foutvrij is. Plaatselijk kan je een kwastje aantreffen en natuurlijke kleurverschillen brengen een bevallige variatie in het hout. Deze vloer werd behandeld met een witte olie, dat maakt hem trendy en een ideaal paspartout voor elk interieur. Een parket kan je uiteraard laten plaatsen door een vakman, maar het is ook mogelijk dat je de vloer zelf installeert, want in de verpakking vind je uitgebreide plaatsingsinstructies. Ook handig aan deze vloer is het voegje aan de twee langzijden van elke plank. Het is subtiel en praktisch, zodat er geen stof in opstapelt. Aan de kopse kant hebben deze vloerdelen trouwens geen voeg, waardoor ze maatloos in elkaar overlopen. Het onderhoud van deze mooie vloer gaat eenvoudig en snel. Bescherm je parketvloer meteen na plaatsing met een onderhoudsolie of conditioner. Stofzuig regelmatig, maar beperk lichtvochtige reiniging tot een minimum en gebruik altijd aangepaste reinigingsproducten. Nog vragen? Bij het verkooppunt in je buurt helpen ze je graag verder.